Dit is mijn weiland in de zon, waar ik in zeven sloten lopen kon. Als ik daar lag, werd ik niet bang, ik voel me thuis hier in watergang. Oh, weiland in de zon. Een zompig veen dat mijn paalt gon. Al dit gras waar ooit water was vult de koeienmagen, vult de karton. Bij het ochtendkrieken dauw aan de grond. Kijk je al de koeien in de kont? De zon daalt neer op sloot en meer. Zweet op voorhoofd, mijn rug doet zeer. Oh. Bijland in de zon, een zonwegveen dat mijn paal ontgong. Al dit gras waar ooit water was, vult de koeienmagen, vult de karton. Op het gras een pronte meid, fles met spen, het is lammertijd. Ik zie een man slepen met een vuik, zijn boot is wankel, hij neemt een duik. O weiland in de zon, de zonbegeveen dat mijn pa kon. Al dit gras waar ooit water was, vult de koeienmagen, vult de kanton Slechts voor één ding ben ik bang, dat ik niet meer kan genieten van watergang Door megastal die niet kleiner kon Slechts één bij de koe van bordkarton. O oh, weiland in de zon, een zompig veen dat mijn pa ontgon. Al dit gras waar ooit water was, vult de koeienmagen, vult de karton. O oh, weiland in de zon, een zompig veen dat mijn paal ontgon. Al dit gras waar ooit water was, vult de koeienmagen, vult de karton.